Hoe groot is de kans dat je voor altijd bij elkaar blijft? Vanuit Lagar 27 in Antwerpen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Het huwelijk. Trouwe, beste mensen. Ah, wat een droom, een droom, een droom. We prins op dat witte paard dat afkomt. Je mocht eindelijk dat groot wit kleed aandoen, die mooie bouquet. Dat is toch de dag van uw leven? Tot zolang dat de liefde duurt. En dan is het voorbij. We gaan het, niet over trouwen hebben. we gaan het niet over trouwen hebben. We gaan het over de andere kant van trouwen hebben. We gaan het over relatiebreuken hebben. En relatiebreuken, helaas, dames en heren, het stijgt en stijgt en stijgt. Als we terugkijken in de tijd, in 1830, waren er exact vier scheidingen in dat jaar? Vier. Of dat, dat nu iets met de revolutie te maken heeft, dat weet ik niet. Maar vier. Tegen de eeuwwisseling, 1830, dan zaten we toch al aan een zevenhonderdtal ongeveer. Na de oorlog, 3000. En dan beginnen te stijgen. In de jaren zeventig zitten we rond, rond de 10.000, 14 14.000. Tot in 2010. In 2000, rond de eeuwwisseling is het heel sterk beginnen uh, toenemen. En rond 2010 zitten we dan aan de top. 28.000, bijna net geen 28.000 echtscheidingen op één jaar. 28.000. Het laatste cijfer dat we weten is dat het een klein beetje teruggedaald is. Dat is niet zo heel erg. We zitten nu aan, aan 24.000. Hoera. Waren het niet dat we steeds vaker zijn gaan samenwonen en dat die mensen niet in die cijfer zitten. Dus de samenwoners die zien we niet en daarom daalt ons echtscheidingscijfer een beetje. En hoe komt dat nu? Wel, er is een, verhaal, een heel groot maatschappelijk verhaal achter die echtscheidingen. Waarom scheiden we? In eerste instantie omwille van een verandering van waarde. En sociologen die zeggen dan dat er is een secularisering is. En een makkelijker woord daarvoor is ontkerkelijking. We zijn gewoon gestopt met naar de kerk te gaan. En de kerk vertelt ons niet meer wat we moeten doen. Toch niet als het over huwelijken gaat. Vroeger geloofde men dat een huwelijk was tot de dood ons scheidt, Wel, we geloven dat niet meer zo heel erg. En dus Die ontkerkelijking is een eerste reden waarom we zijn beginnen scheiden. Ligt het dan alleen aan die katholieke kerk? Nee, er is ook een stuk een ontzuiling. En ontzuiling wil zeggen dat we loskomen van ideologie. Ook de socialisten en de liberalen die vonden het huwelijk heel belangrijk. Wel nu, we lopen niet meer zo massaal achter de fanfares van de socialisten en de liberalen. Ook die hebben minder te zeggen aan ons. En wat speelt er nog? We zijn geïndividualiseerd. We kijken zelf naar het leven. En we kijken zelf naar relaties en we denken bij onszelf: wat is in it for me? Wat haal ik uit zo'n relatie? En als ik er niet genoeg uithaal, ja, dan ga ik op zoek naar de volgende liefde. Dus die grote maatschappelijke trends, die op heel veel domeinen een invloed gehad hebben, die hebben ook gemaakt dat ons huwelijk een stukje afgebrokkeld is. En wie is er gevolgd? De wetgeving. De wetgever volgt altijd de maatschappelijke trends. En de wetgever. Die is begonnen met in eerste instantie de afkoelperiode af te schaffen. Je moet weten, in de jaren 60 en 70, Italië heeft dat nu nog, dan had hij een soort van afkoelperiode. Je kon niet scheiden voor de wet. Je moest eerst een jaar of twee wachten. En het idee van de wetgever was van, wel, als we nu twee jaar even wachten, dan komt dat allemaal terug goed. Die gaan terug verliefd worden en die, dat huwelijk wordt gered. Ja, dat werkt natuurlijk niet. En dus die afkoelperiode is het eerste wat de wetgever heeft afgeschaft. En daarna hebben we alleen nog maar wetgevers gehad die al die, al die procedures korter en korter en korter zijn gaan maken. Op dit moment in België, op zes maanden kun je uit elkaar gaan. Soms, in andere landen, bijvoorbeeld in Nederland, hoef je zelfs niet meer voor de rechter te komen. Dan ga je gewoon naar het gemeentehuis en zeggen van tok, tok, meneer de, meneer de ambtenaar, voor mij even een einde van een huwelijk. Dan noemen ze daar een flitsscheiding. Een flitsscheiding. Hop en je bent gescheiden. Dus de wetgever heeft gevolgd en dat maakt het nog makkelijker, dat hebben we gelukkig in België nog niet, maar dat maakt het nog makkelijker om uit elkaar te gaan. Dus we hebben die verandering van waarde, we hebben verandering van wetgeving en dat maakt dat al die echtscheidingen accumuleren. En Meestal kijkt men als, als journalisten praten over echtscheidingen, dan kijkt men naar de echtscheidingscijfers. Ik heb een grafiek meegepakt die laat zien die iets anders laat zien dan alleen maar de echtscheidingscijfers. Je ziet hier een lege grafiek. Ik ga heel even vertellen hoe die in elkaar zit. Het nulpunt van die grafiek zijn de getrouwden. Op een bepaald moment trouw je. En we gaan zelf eens kijken naar de groene lijn. En dat zijn de mensen die in 1980 getrouwd zijn. En als je trouwt in 1980, dan ben je dat jaar nog niet uit elkaar. Dat wil zeggen, in 1980 was 100% van de trouwcohorte van 1980 nog getrouwd. En vanaf 1981 beginnen die uit elkaar te gaan. Dus op de y-as zie je het stijgende percentage gescheidenen van de mensen die in 1980 getrouwd zijn. Op de x-as zie je de tijd. En dus wat zegt die groene grafiek? We beginnen bij 0% gescheidenen. Die grafiek kan nooit naar beneden gaan. Die kan alleen maar stijgen, want er kunnen alleen maar scheidingen bijkomen. En dus na vijf jaar hebben we ongeveer 5% van die cohorte die gescheiden is. Helemaal op het einde zie je 28 jaar. Na 28 jaar is ongeveer 30% gescheiden. Dus als je in 1980 trouwde. Dan duurde het 28 jaar voordat dat 1 op 3 van die getrouwden uit elkaar was. Nu gaan we naar de witte lijn kijken. De witte lijn geeft de groep van 1990 aan. Dus dat wil zeggen we gaan 10 jaar verder in de tijd. Je bent 10 jaar later getrouwd. En wat zegt die grafiek? Die stijgt opnieuw, maar die gaat steiler. En wat zien we nu in die grafiek? Na ongeveer 13 jaar zitten ze bijna aan 1 op 3. Daar waar het voor de groep van 1980 28 jaar gekost heeft om aan één op drie te zitten, is het voor de groep van 1990 op 13 jaar hetzelfde verhaal. Daar zie je doordat die lijn steiler en steiler loopt. En als we nu naar al die lijnen kijken, van cohortes om de vijf jaar, dan zie je dat al die lijnen steeds sneller en sneller stijgen. Natuurlijk, over die jongste cohorten van 2005 daar hebben we nog geen 28 jaar. Die zijn nog zo oud niet, maar je ziet wel dat op heel korte termijn die lijn al heel sterk omhoog gegaan is. Dus we zien dat mensen sneller scheiden dan vroeger. In 1980 ging die lijn nog langzaam omhoog. In 2005 zie je die al pijlsnel omhoog gaan. Nu, voor ons sociologen is dat een interessante grafiek, want dat wil zeggen dat dit is een verhaal van barrières die wegvallen. Naarmate er meer gescheiden worden, vallen meer en meer barrières weg om te scheiden. En dan kunnen we als sociologen onderzoek gaan doen van hoe komt dat nu? Komt. En dat is eigenlijk de kern van vandaag. We gaan kijken naar wat bepaalt nu, eens dat een maatschappij zover is dat je uit elkaar mag gaan, wat bepaalt nu uw kans om uit elkaar te gaan? En we gaan het dus hebben over scheidingsrisico's. Het eerste scheidingsrisico ligt bij u. Dat is uw leeftijd. Hoe jonger dat je trouwt, hoe sneller dat je uit elkaar gaat. Dat is vreemd. Hoe jonger dat je trouwt, hoe sneller dat je uit elkaar gaat. Hoe komt dat? Wel, dat komt omdat je hebt, als je jong bent een datingperiode nodig Je moet wat proberen, je moet zo'n aantal lieven hebben en je moet zo'n beetje weten van wat ligt mij, wat ligt mij niet. Het gaat niet alleen over een blonde of een bruine, maar wat vind ik een karakter dat bij mij past? En wat past er absoluut niet bij mij? Dus hoe jonger dat je zegt: van, oh, dit is hem, mijn ridder op het witte paard, hoe minder dat je geprobeerd hebt en dus hoe slechter de match is. En hoe slechter de match is, hoe hoger je kans later om te scheiden. Dus een tip aan alle mama's hier in de zaal. Of als, als je op de middelbare school zit, zeg het tegen je mama vanavond: het is prima, oké. Okay, om om de twee weken een nieuw lief te hebben, want je bent aan het proberen. De echte komt wel, maar we moeten gewoon wat oefening hebben. <lacht> Leeftijd. Hoe jonger, hoe meer kans. Maar ook een leeftijdsverschil. Als het even kan, moet je ongeveer even oud zijn als, als je partner. En als het dan niet kan, ja, dan is het best dat de man ouder is dan de vrouw. Klinkt traditioneel hè? Wel, dat werkt. Oudere mannen met jongere vrouwen, die hebben minder kans op scheiden. Terwijl omgekeerd als de vrouw ouder is, toch een hogere scheidingskans. En wat zit daarachter? Dat zit een kostwinners idee achter. Het idee dat de man voor het geld moet zorgen. En vroeger studeerden die langer, dus die gingen later werken. Dus als de vrouw ouder was en ze gingen snel trouwen, dan was dat een hoger echtscheidingsrisico. Dus leeftijd, je eigen leeftijd en het leeftijdsverschil doet ertoe. Dat is risico nummer één. Risico nummer twee heeft niks met jou te maken. Risico nummer twee zijn je ouders. Als je ouders gescheiden zijn, tjing, zelf ook meer kans. Wat hebben mijn ouders er nu mee te maken dat ik ga scheiden? Wel, er zijn een aantal goede redenen waarom dat ouders een invloed hebben op je eigen scheidingskans. In eerste instantie is daar wat wij het stressargument noemen. Als je in je jeugd een scheiding hebt doorgemaakt, dan is dat een heel stressvolle gebeurtenis. Je hebt heel veel stress daarvan als kind ook. Wel, een van de reacties die jongeren blijkbaar hebben als er stress is in een gescheiden gezin, is ik wil hieruit, ik wil hier weg. Dus ze gaan veel sneller de partnermarkt op of die gaan veel minder lang daten. En dat hebben we er net al geleerd. Hoe rapper dat je... Date, hoe rapper dat je trouwt, hoe hoger de kans. Dus als je in een gescheiden gezin woont en je hebt meer stress door die scheiding, ga je sneller het huis uit. En heb je een hogere echtscheidingskans. Hetzelfde soort argument gaat over als je in een scheidingsgezin terechtkomt. Dan zijn dat heel vaak alleenstaande ouders. En alleenstaande ouders, ja, die hebben het financieel moeilijker. Dus dan heb je geen stress van, van ruzies, maar dan heb je stress van armoede. En die stress van armoede maakt opnieuw dat jongeren sneller het, huis uitgaan, sneller het huis uitgaan, sneller partner kiezen, hogere echtscheidingskans. En de laatste reden waarom je ouders belangrijk zijn, is een stukje de opvoeding. In een getrouwd koppel zie je mama en papa ruzie maken. En dat is goed. Laat die maar eens ruzie maken, niks van aantrekken. Maar wat vooral belangrijk is, je ziet ze het ook goed maken. Je ziet met andere woorden hoe twee mensen een ruzie bijleggen. Opnieuw, als je in een gescheiden gezin opgegroeid bent of bij een alleenstaande ouder, kun je kunt ruzie maken met jezelf in de spiegel. Dus je ziet ook geen strategieën om het goed te maken. En omdat je dat niet geleerd hebt, ga je dat later in je eigen huwelijk ook nooit zo toepassen. En omdat je dat niet toepast, hop, scheidingskans omhoog. Dat is scheidingsrisico nummer twee. Derde risico. Gelijkenis. Ze zeggen wel eens: tegengestelde trekken elkaar aan. Opposites attract. Niet geloven. Niks van aan. Een stabiele relatie zijn mensen die juist heel veel op elkaar lijken. Niet mensen die juist heel veel verschillen van elkaar. We zien de laagste echtscheidingsrisico's bij die gezinnen waar dat een gelijk opleidingsniveau is, bijvoorbeeld. Als je even lang gestudeerd hebt dan heb je een stabielere relatie dan wanneer er een heel groot verschil is in je opleidingsniveau. Hetzelfde verhaal ook voor bijvoorbeeld culturele achtergrond, gemengde huwelijken of verschillen in godsdienst. Hoe meer je op elkaar gelijkt, hoe minder dat je zal scheiden. Dat is nummer drie, gelijkenis. Dus je kan maar beter zorgen dat je iemand vindt die zo hard mogelijk op jou gelijkt. Want dan verlaag je je eigen kans. Wat is dan nummer 4? Nu ga ik een klein stapje achteruit. Nummer 4 zijn de vrouwen. De vrouwen zijn een scheidingsrisico. Nee, nee, nee. Laat me dat uitleggen. Vrouwen zijn een scheidingsrisico in de zin dat ze gaan werken. En nu spreken we eerst over de jaren 70. De jaren 70, de jaren 80 nog een stukje. Dat was het hoogtepunt van het kostwinnersmodel. Mannen gingen werken, vrouwen die werden verwacht thuis te blijven en voor de kinderen te zorgen. Dat maakte dat verschrikkelijk veel vrouwen gevangen zaten in een slecht huwelijk. Want wat moesten die doen? Die hadden geen inkomen. Als die eruit stapten uit dat huwelijk, hadden die geen inkomen. En wie moest er dan voor de kinderen zorgen en voor zichzelf. Dus als je niet werkte, ja, dan was dat een beschermende factor. Want ja, dan bleef je bij elkaar. Of dat, dat goede huwelijken zijn, dat is natuurlijk een hele andere vraag. Dus in de jaren 70 en 80 die vrouwen die als eerste zijn beginnen werken, daarvan zagen we dat die ook een veel hoger echtscheidingsrisico hadden. Want natuurlijk, eens dat je een eigen inkomen hebt, dan heb je ook de macht om te zeggen, van, ik stop er hiermee. Dit gaat niet en ik kan op mijn eigen benen staan. Nu, het straffen is, beste vrouwen, dat is compleet omgekeerd vandaag de dag. Vandaag zijn werkende vrouwen een beschermende factor. Niet alleen werkende vrouwen, maar ook werkende mannen. Vandaag de dag is ons welvaartsniveau aangepast aan een tweeverdienersmodel. Dat wil zeggen dat we een inkomen verwachten om, om royaal te leven als je met twee bent. Dus als één van de twee niet werkt, dan ervaar je veel meer financiële stress en hop, je echtscheidingsrisico gaat terugstijgen. Dus daar waar dertig jaar geleden het werken van vrouwen een risico was, is nu omgekeerd als je maar één werkende in een huishouden hebt, dus als de vrouw niet werkt of de man werkt niet, dan gaat je echtscheidingsrisico omhoog. Dat was risico nummer vier: het werken. Risico nummer vijf is ook een stukje een eigen keuze. En dan gaan we terug ook naar de oudere cohortes. En dan zien we dat de mensen die samenwonen, voordat ze trouwen, een hoger echtscheidingsrisico hebben. Tja, mij hebben ze altijd verteld dat samenwoners, dat dat veel stabieler was dan huwelijken. Nee, samenwoners hebben een hoger echtscheidingsrisico. Zeker als je, je uh, samenwoners omzet in een huwelijk, omdat we dat dan een testhuwelijk noemen. Een testhuwelijk. De, de term zegt het zelf al. Als je al niet helemaal zeker bent, van, hmm, zullen we misschien eerst proberen samen te wonen, als dat marcheert, ja, dan wil ik wel trouwen met u. Als je dat gevoel hebt van hmm, het zit toch niet 100%, dan heb je meestal gelijk. Dan heb je meestal gelijk, dan stijgt je echtscheidingsrisico. Want iets in je, dat buikgevoel, zegt van ja, er zat iets mis. En Dus als je gaat samenwonen voordat je trouwt, dan is dat een hogere, hoger echtscheidingsrisico. De vraag is dan: oké, okay, als dat zo was, hoe zit het dan met samenwoners vandaag? We spreken dan over een samenwoonbreukrisico, maar ik ga gewoon over scheidingsrisico's blijven praten. Dat is veel te moeilijk, samenwon Hoe zit dat dan met samenwoners? Hebben die dan een hoger, uh, een hoger echtscheidingsrisico? Het is een fout idee. Ik hoor soms mensen zeggen, van, wij trouwen niet, want ja, je hoort zoveel over die echtscheidingen vandaag de dag. Nee, wij, wij, wij zijn veilig, want wij zijn niet getrouwd. Een heel fout idee. Samenwoners hebben een veel hoger scheidingsrisico. En hoe komt dat dan? Waarom zijn samenwoners nog minder stabiel dan mensen die getrouwd zijn? Wel, die hebben opnieuw nog andere waarden. Die denken nog veel vrijer, nog veel individualistischer dan gehuwden. Die denken nog sterker. What's in it for me? Bovendien, als we het dan over de, de wetgever hebben... Die worden nog minder beschermd door de wetgeving. Je kan als samenwoner s'avonds thuiskomen in een leeg appartement. Dat kan. Als uw partner zegt van, wauw, ik huur mij vandaag naar verhuiswagen en ik haal dat boeltje leeg, dan ben je s'avonds uit elkaar. En er is niemand die daar iets tegen kan doen. En we hebben dat ook nagegaan in onderzoek. In een onderzoek van ons zijn we daar nagegaan van, is dat nu waar? In, in Vlaanderen zijn de samenwoners nu echt meer gaan scheiden dan de getrouwden. Wel, we hebben gegevens genomen uit 2001 en we zijn die mensen acht jaar lang gaan volgen. En na acht jaar vonden we dat bij de getrouwde ongeveer een 22,2% 22 22 uit elkaar was. En die samenwoners, die deden daar gewoon nog eens de helft bovenop, na acht jaar samenwonen vonden we 32,2%. Je ziet al, daarnet hadden we het over 28 jaar hè, om op één op drie te komen. De samenwoners uit 2001, die in 2001 zijn beginnen samenwonen, na acht jaar was daar 32,3% van uit elkaar. Dus het idee van je bent beschermd als je gaat samenwonen, niks van aan. Je bent juist meer beschermd als je nog zou trouwen. Goed, wat leren we hier nu allemaal uit? Wel, in eerste instantie dat je elkaar nog echt wel graag moet durven zien. Je hebt veel kans dat je in de juiste helft zit. Dus daar moeten we voor gaan, voor de juiste helft. En wat leer je ook? Ik heb heel de les bewust gesproken over kansen. Het is nooit zeker dat als je ouders scheiden, dat je zelf zal scheiden. Het is nooit zeker als er maar één werkt dat je zelf zou uit elkaar zijn. Het verhoogt je kansen, maar je moet altijd voor de juiste kans gaan. Dat is de boodschap.